Dagrollende roofdieren. We bevinden ons in de parking van Gijns Sint-Peters. Buiten regen het stroomt en in die parking is er duist plaats. Omdat mijn kinderen en ik wilden gesketen, maakte je me van die parking ons speelterrein. Een van de plezantste dingen dat je kunt doen met je kinderen is tikkerken op inline skates. Dat is niet alleen plezant, dat is ook een verschrikkelijk goede oefening. Zonder dat het beseffen leren je kinderen scherpe boog te pakken en koor te stoppen. Oudere focus ligt op het spel, maar er zijn oudere techniek. Allee kom jongen, probeer mij maar te pakken. Oesje, Mara is op haar gat geplaatst. Ga jullie de alle twee doen? Twee tikkers? De twee zombies. Fijntje spelen vinden die twee charels ook vreelleutig. Nu ben ik dat Maurice mij een Ja. Ça va, mijn kegeltjes kunnen slalom oefeningen doen. Maar kinderen kunnen daar niet langer dan 5 minuten mee amuseren. Dat is geestig vruifjes, maar de leute is trap af. Ik moet zeggen dat ik zelf ook geen amateur ben van dat slalomgedoe. Dekerken op wieltjes is veel plezieriger. Terwijl dat die piepjes mij proberen pakken, oef ik zelf op mijn fake rijkunsten. Ah! Tikkie! Hey. Ja. Tikkie! Tikkie! Mag ik eens meer? Twee, drie, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wie niet weg is is gezien Haha, tikkie! Ik ah. ben Ik Ga ik er doen voor echt? Ja wacht ik ga er maar eens voor echt. Ja, ik heb nu! Met kegels kun je ook fantastische varianten spelen op Capture the Flag. Elk team heeft een kamp van een paar kegels. De bedoeling is dat het de kegels van Konderkamp steelt. Als je getikt wordt, moet je terug naar je eigen kamp. Zonder kegels. dat spel is onwaarschijnlijk goed voor de beëindigheid. Wat ik maar wil zeggen, het is niet omdat het regent dat je niet kunt skaten. Je zoekt u een ondergrondse parking met veel vrije ruimte en gaat alles wat u nodig hebt. Merci voor het kijken. Abonneer u en deel deze video met al uw skatende vrienden. Dankbaarheid is uw deel. Uit de groet en blijf rollen. Tot de nouste keer. Yo.